Water waarin we kunnen zwemmen, varen of zeilen zonder ziek te worden. En waarin, dankzij een rijk waterleven, sportvissers hun hart op kunnen halen. Bovendien is gewoon water erg belangrijk voor onze watervoorraden. Want drinkwaterbedrijven maken voor de productie van drinkwater gebruik van grondwater en water uit rivieren. De afgelopen eeuwen zijn veel rivieren, beken en meren in Europa veranderd door het toedoen van de mens. Soms zo erg dat een groot aantal soorten waterplanten en waterdieren er niet goed in kunnen leven. Dat komt doordat veel wateren vervuild zijn geraakt, beken en rivieren kunstmatig zijn verlegd en verdijken en stuwen maakten. En doordat er veel voedingsstoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Daarom zijn er eind vorige eeuw al op Europees niveau afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in verschillende richtlijnen met het doel om de waterkwaliteit en het waterleven te verbeteren. Afspraken op Europees niveau zijn ook nodig. Water trekt zich immers niks aan van landsgrenzen. Hierdoor kunnen landen bijvoorbeeld last hebben van waterfrontreinigingen... die veroorzaakt worden door hun buurlanden. Al die verschillende richtlijnen maakten het er niet overzichtelijker op. Daarom hebben de Europese lidstaten in het jaar 2000 heldere afspraken gemaakt... en deze vastgelegd in de kaderrichtlijn Water. Daarmee werden de verschillende richtlijnen samengevoegd... en werd ook de ecologische waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. De Europese lidstaten verplichten zich met de kaderrichtlijn Water... om een programma met concrete maatregelen te maken. Ze hebben zichzelf ook een deadline gesteld. In 2027 moet het oppervlaktewater en het grondwater... in alle Europese lidstaten voldoende schoon en ecologisch gezond zijn. Dat betekent dus water dat niet vervuild is... ...en een rijk, gevarieerd en uitgebalanceerd waterleven heeft. In Nederland staan de afspraken over de doelen van de kaderrichtlijn water in de Waterwet. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is eindverantwoordelijk. Binnen zogenaamde stroomgebieden werken Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven samen... ...om de doelen van de kaderrichtlijn water te halen. In een stroomgebiedbeheerplan leggen we ook samen vast hoe we dat doen. Het proces voor de kaderrichtlijn Water is opgedeeld in drie fasen van ieder zes jaar. Dat zijn de planperioden. Na iedere periode wordt geëvalueerd of de genomen maatregelen effect hebben gehad en of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierover rapporteren we aan de Europese Commissie. En als het nodig is, passen we ook het stroomgebiedbeheerplan aan. Noorderzeilvest kent 15 kaderrichtlijn waterlichamen, zoals meren, beken en kanalen. Wat er nodig is om de kaderrichtlijn waterdoelen te halen, verschilt heel erg per waterlichaam. We brengen bijvoorbeeld beken terug in hun oorspronkelijke vorm door ze te laten hermeanderen. We leggen vispassages aan, zodat wateren weer met elkaar in verbinding staan en vissen overal kunnen komen. We zorgen er onder andere met de aanleg van natuurvriendelijke oevers voor dat in het water meer leefruimte komt voor kleine waterbeestjes en waterplanten. En we filteren afvalstoffen en fosfaten, bijvoorbeeld door de aanleg van helofietenfilters. Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd en de kwaliteit van het water is flink verbeterd. Maar we zijn er nog niet. We blijven hard werken aan een schoon en toekomstbestendig watersysteem. Vol leven!